Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video of luistert naar de podcast natuurlijk. Mijn naam is Anja en ik help zelfbewuste ondernemende vrouwen en mannen natuurlijk ook in hun persoonlijke groei en bewustwording, zodat ze inzien dat ze zelf de creator zijn en zo hun leven veel meer kunnen gaan sturen. Wil je nu geen inspirerende video's meer missen? Abonneer je dan hieronder op de grote rode knop en als je daar toch bent, klik meteen even op het belletje, zodat je iedere keer een melding krijgt als er een nieuwe video van me beschikbaar is. En vandaag wil ik het met je hebben over de Suzuki Swift. Uh, de Suzuki Swift zul je dan denken. Nou, gisteren uh, toen wij naar school reden, toen vroeg mijn dochtertje aan mij wat het logo is van een Suzuki Swift. Dus wij gingen op zoek naar de Suzuki Swift. En um, die zagen wij natuurlijk één, dus ik heb daar uitgelegd uh, hoe dat logo eruit ziet. En vanmorgen reden wij naar school. En je raadt het al, ineens overal popt de Suzuki Swift op. En dat is dus ook precies wat er gebeurt in jouw realiteit. Want je kunt je brein zien als een soort van um, Google zoekbalk. Wat jij ingeeft... Dat gaat je brein voor je zoeken, je reticulair activatiesysteem. En in ons geval was het dus de Suzuki Swift. En mijn brein, of ons brein eigenlijk, want mijn dochtertje moest er ook echt om lachen vanmorgen. morgen. Wat natuurlijk als moeder zei, dus denk ik, dit, precies een goed onderwerp om mijn kinderen daarin, daarover meer mee te geven natuurlijk. Maar... Uh, jouw brein gaat dus in jouw realiteit de omgeving scannen, onbewust, dat heb je niet in de gaten, de omgeving scannen en laat jouw oog vallen op datgene wat, wat jij dus in de uh, zoekbalk, als het ware, hebt ingegeven en in dit geval de Suzuki Swift. Zo start ik ook de laatste paar dagen met dat ik tegen mijn zoontje zeg, vandaag wordt een fijne dag. En dat hij dat ook mag herhalen, dat hij tegen zichzelf zegt, vandaag wordt een fijne dag. Zodat zijn brein op zoek kan gaan naar allerlei situaties die fijn zijn. En zo is dat ook in jouw realiteit. Waar heb jij de focus op? Heb jij altijd de focus op dat je iets niet weet, dat je iets niet kan. Of als jij op zoek bent naar bijvoorbeeld een andere baan, dat je denkt, ik weet niet wat ik wil, niet past bij mij. Dan ga je dat dus ook terugzien in jouw realiteit. Want dat is wat jij ingeeft in je zoekbalk. En dat is wat je als jouw zie je wel momentjes zoals ik dat ook altijd noem, terugkrijgt. Dus wat zou je wel in je realiteit willen zien. En als we het dan hebben over die nieuwe, uh, over een andere baan bijvoorbeeld, tussen alles wat je niet wil, daar staat natuurlijk ook iets tegenover wat je wel wilt. Wat ik mijn klanten ook altijd aangeef, mijn coachies, is: maak eens een lijst waar je blij van wordt. Waar ga jij van kwispelen? En probeer daar iedere dag de focus op te hebben, al is het maar vijf minuten. En train jezelf. Train jezelf om dat gevoel steeds vaker actief te hebben. Want dat is dan ook wat jij terug gaat zien in je realiteit. En dat is echt niet van de een op de andere dag, maar het is echt wel veel sneller dan dat jij wellicht in de gaten hebt. En misschien kun je daar met jezelf ook een experiment voor uit, uitvoeren, over uitvoeren, meedoen. Nou ja, je snapt wat ik bedoel. En dat is dat jij eens gaat focussen bijvoorbeeld op dat je vandaag geld vindt. En al is het maar 5 cent wat je op de grond vindt, je oog valt op geld. En daarin kun je jezelf ook trainen. Of dat jij ook bedenkt van vandaag ga ik de Suzuki Swift zien. Zo heb ik met mezelf ook een keer afgesproken dat ik die dag een blauwe veer zou zien. En nou ja, goed, in Nederland hebben we niet heel veel vogels met blauwe veren. Of misschien überhaupt, nul, misschien in de dierentuin. En ik um, zou hoe dan ook een blauwe veer zien. En wat ik heb gedaan is continu de hele dag de focus op de blauwe veer. Nu wist ik dat de kinderen um, in hun knutsella uh, verschillende kleuren veren hadden. Waaronder een blauwe veer. Maar ik merkte ook bij mezelf dat ik dacht, nee, dat is vals spelen. Dat is, niet, uh, dat is niet eerlijk. Dus ik had continu de focus op een blauwe veer. En ik heb het ook wel soort van losgelaten dat ik niet te veel, behalve dat ene moment dan, ging denken, hoe kom ik aan die blauwe veer? Nou, de dag verstreek en ik had het zelf, um, um, ik wil niet zeggen niet opgegeven, maar het was eigenlijk al een beetje uit mijn systeem. En ik was mijn tanden aan het poetsen, ik stond in de badkamer en op een gegeven moment viel mijn oog op, op de deur, uh, de kapstok op de deur. En ik kijk naar rechts en ik zie daar een bloes hangen van mijn man met echt honderden blauwe veren erop. En dat is precies wat er gebeurt. Dat heb je niet aangetrokken, dat heb je niet gecreëerd voor jezelf. Nou ja, in zoverre heb je het gecreëerd voor jezelf, dat door jij doordat jij ergens de focus op hebt gelegd, wat jij graag wilde gaan zien, is jouw brein dat gaan, is jouw brein de omgeving gaan afscannen en heeft mijn ogen in dit geval naar rechts gewege, gewezen omdat daar iets wat mijn brein, waarvan mijn brein dacht, dat is belangrijk, blauwe veer. En zo werkt dat ook bij jou. Dus voor Um, voor morgen bijvoorbeeld, of voor de rest van deze dag, wanneer je deze video kijkt, waar wil jij graag de focus op houden? Op tekort of juist op uh, overvloed? Dus wie zou je zijn als je die persoon al uh, bent, die heeft wat jij zou willen hebben? Want als je diep in die rol gaat stappen, dan zul je ook zien dat je daar de opdrachten van in de uh, URL, of dat je daar de URL van ingeeft, dat je daar in de zoekbalk de gevoelens en de gedachten die daarbij met je ingeven. En dan komen er dingen op je pad waarvan jij denkt, nou, dit is toevallig. Nee, dat zijn synchroniciteiten. Dat, zorgt, dat is een teken dat het gat sluit van waar je nu bent naar waar je graag wil zijn. En hoe doe je dat? Door te focussen op wat je wel wilt en niet te focussen op wat je niet wilt. Nou, ik zou het heel erg leuk vinden als je dat experiment met jezelf ook zou aangaan. Dat kan met Suzuki Swift, dat kan met geld of wat dan ook. En als je hieronder zou willen laten weten in de comments wat het resultaat daarvan is geweest. En nu, voor nu dank je wel voor het kijken en het luisteren en tot de volgende.